Ik was de eerste investeerder, dat ik dacht van nou, weet je, dit is zo'n mooie opportunity, dit kan ik niet laten gaan en uh, toen ben ik eigenlijk gewoon ingezogen en uh, sinds dit jaar gewoon weer volledig operationeel, dus vijf dagen in de week uh, ben ik weer actief. Dit is iets unieks, unieks in de wereld, uniek voor Nederland, uh, dat ik hier uh, zeg maar een bijdrage kan leveren. En dat, uh, dat geeft veel energie en inderdaad die vrijheid die ik zelf had gekocht, hè, die heb ik voor mezelf gecreëerd. Ja, die moet ik nu een beetje opgeven, maar wel voor een, voor een goed doel, denk ik. Uh, want uh, wat we met Hyber doen is, is fantastisch. Met onze start-up cultuur en start-up denken hebben we gewoon veel risico gelopen. Uh, en uh, de twee satellieten, we hebben de twee gelanceerd, die hangen inmiddels. En ze werken ook allebei. Wat doen die satellieten van jullie? Uh, Hyber 1 en Hyber 2 noemen ze uh, <laughs> Dus er komt ook nog een 3 en een 4 en et cetera aan. Uh, ja. Die satellieten kunnen wereldwijd uh, apparaatjes uitlezen. Dan zou je denken, maar je kan toch overal al met gps uh, iets uitlezen. Dat klopt. Maar wat mensen niet weten is dat de wereld, nog maar voor... 10% is connected, middels palen. Uh, dus dat betekent dat er 90% niet is connected. We zijn bezig om elektriciteitspalen te voorzien van een stukje elektronica... zodat we kunnen weten, hallo... Uh, Paal doe je het nog naar een bosbrand in Californië bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus het zijn eigenlijk, we kunnen twee dingen meten: we kunnen iets tracken en we kunnen iets monitoren. Die bedrijven, zeker die startups, tech startups, ja, die kan je eigenlijk alleen maar sturen op basis van data. Ja, en als ze dat spelletje niet begrijpen, is het intrinsiek. Zeg maar, als, je, als je tegen zegt, ja, ja, je hebt helemaal gelijk, maar toch intrinsiek niet begrijpen en niet op acteren, ja. Ja, dan moet je gewoon stoppen.